Mijn naam is uh, Matthé Vos, ik ben uh, relatiebeheerder uh, bij Dorkas. En tijdens mijn werk heb ik heel veel gesprekken met ouderen en met jongere mensen over het thema nalaten. En er zijn heel veel mensen die dit al geregeld hebben, die dat al definitief hebben vastgelegd. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar nog uh, over nadenken, nog niet definitief een keuze in hebben gemaakt. En ja, dat, dat, dat is ook goed om daar uh, ja, soms wat langere tijd om over, uh, om over na te denken. En dat mag ook. Er zijn ook heel veel vragen die mensen hebben. ...rondom dit mooie thema en um, het is ook niet een keuze die je één voor drie maakt. We gingen in gesprek met Tizia Lont. Zij heeft Dorcas al in haar testament opgenomen. Ik ben op het idee gekomen om Dorcas op te nemen in mijn testament, omdat ik al jaren Dorcas steun. Ik ben ook in de Oekraïne geweest en ik denk ook, zoals ik nu leef, probeer ik altijd te kijken ook naar de allerarmsten. En dat past Dorcas heel goed bij. En of je nu leeft of als het in het testament staat, uh, ja, dat is eigenlijk één doorlopende lijn voor mijn gevoel. Ja, of je nu wel of geen kinderen hebt, ik denk dat het heeft te maken met hoe je leeft uh, uh, en hoe je geeft. En hoe je wilt voortleven. En ik denk dat het heel fijn is dat je ook na je dood een beetje voort kan leven in een goed doel. De keus van Titia is van, uh, van invloed op haar kinderen. Zij kunnen hier volledig achter staan. Dit is wat zij hierover te zeggen hebben. Ik uh, vind het goed dat uh, mijn moeder uh, Doorkas heeft opgenomen in, uh, in haar testament. Omdat uh, ze daarmee aangeeft dat het uh, uh, goed is dat wij uh, iets krijgen in ons testament. Maar daarnaast ook goed is dat we anderen iets gunnen. Uh, door middel van een uh, organisatie zoals Doorkas. Ze dus vindt het sowieso belangrijk uh, dat wij niet alleen aan onszelf denken. Uh, qua. Geld en andere dingen, maar ook aan de anderen denken. En daar ja, is eigenlijk al langere tijd mee bezig, om dat aan ons mee te geven. Mama vraagt me ook heel vaak: van uh, ja, je moet ook aan goede doelen denken. En uh, je doet heel je leven je best voor iets. En je wilt dat natuurlijk ook als je bijvoorbeeld later niet meer bent, dat, uh, ja, dat jouw stappen zeg maar uh, ja, door worden gegeven. Dus uh, ik vind dat zelf super mooi. Ik vind het belangrijk om aan mijn kinderen mee te geven, sowieso in de opvoeding. Dat je niet alleen maar voor jezelf leeft, voor je eigen geld en geluk. Maar dat je ook om de anderen geeft. En ik vind het ook wel belangrijk dat zij nu al weten dat het ook in mijn testament staat. Dat ik aan een goed doel geef. Wilt u meer weten over nalaten aan Dorcas? Dan ga ik heel graag met u daarover in gesprek. Om tijdens het gesprek uw vragen te beantwoorden en mijn ervaringen met u te delen. Je kunt contact opnemen via e-mail of telefonisch. En ga voor meer informatie naar onze website dorcas.nl.